Het is uh, zaterdag uh, 18 uh, juni. Het is de tweede wedstrijd uh, in de halve finale. DVS uh, speelt de uitwedstrijd uh, tegen Kozakkenboys. Boys. Is uh, soort van aanval uh, richting uh, Benjamin Roemion, maar nu is het uh, in de handen van uh, Doelman Mike van de Meulhof. Kijk, daar is Aliakna weg. Kan hij de bal onder controle brengen? Ja. Voorzet goed. Oh, oh, oh, oh, ja. Daar was Benjamin dichtbij. En DVS was er snel uit via Ali. Akla, die met een voorzet bij Roumillon wint te vinden. Maar de bal net over het doel uh, kopt. Dat was een goede kans voor DVS. Serieuze kans in de zesde minuut. Acla met de bal naar uh, Veenhoff. Steekballetje eh, nu misschien richting. richting oh, achterloos. Uh, ja, Kijk. Kan hij door. 16 in. Kiezen. Oh, oh, oh, oh, oh. oh. oh Stef Nijland. Ja, die uh, had eigenlijk tussen de palen gemoeten. Kijk, ja, die doet EVS goed. Dat is een uh, pittige overtreding van Aschente, die, die uiteraard misbaar maakt. Ja, daar heeft hij wel een abonnementje op, uh, om is uh, zo'n ervaring natuurlijk. Nassim. Ja, daar kan uh, Jeremy Jonker bij. In de 16, in de 16. Weet hij het overzicht te houden? Nee! Ah. Och, Ja. Jeremy Jokker stond al op de achterlijn, dus veel anders dan dit had hij niet kunnen doen. Maar daar was even opnieuw dichtbij. Daar is Mark Veenhoven weg. Op Blak in de achtervolging, voorzet. Lommers, nee, dat was de eerste kans voor Kozakkerboys. Veenhoven vindt Lommers, die de bal inkomt, maar de bal voorlangs het doel van Daan Huiskamp. Tweede paal Ach. achterin. Nu, wat is het? Uh, terug uh, naar Stout. Gaat naar zijn rechterbeen. Bal uh, naar Remreins. Kan alleen maar terug. Veenoven. Dit is op zich uh, goed gevoetbald. Akla nu uh, in duel. Nu wel de voorzet. Bal gaat naar ja, de tweede daar paal. Daar Gevaarlijke bal. Frank Keukens. Frank Keukens maakt het doelpunt voor Kozakkenboys. Boys. Een voorzet. Hij staat helemaal vrij. Kopt de bal in en de bal verdwijnt over huiskamp heen. Ja, nou zal DGS in de achtervolging moeten. Een goede bal van Stef Nijland op... Vindt je, weer een snelle voorzet. Nou, Akla. Klaalik, Akla, Akla. Akla. Ja, ja, ja, ja. Nee, de scheidsrechter heeft een handsbal gezien. Ja. Het was in de zichtlijn van de scheidsrechterhuis. erg gedecideerd. Dat deed Akla overigens razend knap. Controleerde de bal en met zijn linkervoet schoot hij de bal in de linkerbovenhoek. We zijn bij Ali Akla die zich uit laat zakken. Jonker Jonkers er zichzelf in. Ze is weg uit het centrum. Dat is een Goed, lastig schot. schot. stand oh, oh, oh, oh, oh. Ja, daar had de keeper moeite mee met het uh, schot dat je aan zag komen. De keeper kreeg het niet onder controle en bijna was Benjamin en nog op tijd om uh, af te drukken. Dekker nu, speelt de uh, Nijland in. Keukens loopt hem in de rug, gaat door. Nu uh, weer een poging. Ja, en daar zit de bal weer. Geweldig! Nee. Geweldig! Quint Siverhoff zet DVS uh, op gelijke hoogte. En opnieuw, net als uh, een aantal minuten geleden, het schot liet zich aandienen. De bal was bij Veenhoff. Had de tijd om uit te halen, deed dat. En de bal leek, mij eerlijk gezegd, houdbaar. Maar was toch, uh, het schot was de keeper toch te machtig. Hoe het ook zij, het staat hier 1-1. En uh, dat is uh, voor alles en iedereen dat DVS een warm u draagt toch uh, prachtig. Hè? DVS heeft uh, binnen 10 minuten de achterstand omgebogen. Ja, er, gebeuren, er worden een hoop fouten gemaakt. Er gebeuren dingen die... Uh, Lastig te verklaren zijn anders denk ik dan uh, dat de hitte een rol speelt. Bal tekort, ja. Oh kijk, daar is Benjamin uh, scherper dan uh, Silva. Benjamin op Veenhof. Kruisheer. Kruisheer brengt de bal onder controle en probeert ook van afstand. Bal uh, zeilt naast okay. en... Aangeraakt. Bot, het gaat allemaal een beetje van Ja, dat, uh, dat bal. Stout. had Stout duidelijk aangegeven wat hij van plan was. Toch weer het bot stout te bereiken. Stout. Met een voorzet. Tweede paal. Van Overbeek van Overbeek werd bijna gevaarlijk. Het was Longmis die eerst onder de bal doorging. Bal schoot door richting Van Overbeek. Ja, dat is een onbedoeld goede diepe bal van uh, Jonker op Veenhof. Die Ali Akla aan het werk zet. Akla de bal te veel vers geschuit. Zonde. Van Overbeek vertrekt uit de rug van uh, Maarten van Dijk. Hou je handen thuis. Oh, oh. Cruciale tackle van uh, Tim van den Berg, want hij schoof hem al uh, richting Opnieuw. Ball. Corner uh, in de 75e minuut. Ascente. Voormalige Marokkaans international met de corner richting uh, Lommers. Bal blijft uh, hangen, Veenhoven. Kan hem niet uh, schieten, Akla laat hem uh, lopen, voorzet. Appel voor Hens. En de scheidsrechter besluit ook om uh, een penalty te geven. Gele kaart voor uh, Maarten van Dijk. Lommers of Huiskamp? Yeah! Daar zat Huiskamp dichtbij, maar het is toch Lommers. Lommers die uh, Kozakke Boys op een 2-1 voorsprong zet. Oh Terwijl DVS. Uh, nu de bal inbrengt, bal weer aan in met de bal aan. Wat gaat hij doen? Draaien uiteraard. Kruisseer, schieten zou je zeggen. Nee, naar Nijland. Nijland dan, voorzet. Veenhof, kan nog. Bal blijft hangen. Valstar. Valstar? nee. Dat de is, keeper. Uh, nou ja. Denk ik afgelopen Laatste Dan zal het wel uh, gebeurd zijn. Mogelijkheid. De zes minuten erop uh, zitten. Nog één keer diep, bal bij stout, stout de hoek in de hoek en als je stout bent, ga je de hoek in. Gedaan, het is gedaan. Het is Boys dat over twee wedstrijden toch te sterk is gebleken voor DVS. En wat zullen de DVS'ers balen en de supporters van DVS ook balen? Want ja, over twee wedstrijden gezien was Boys nou beter. Ja, dus De stand laat het zien gewoon wel. Daarmee uh, bedanken we voor het Voor DVS is het uh, te seizoen ten einde. Juist.